Ben jij bezig om je personal brand te laten groeien met video en social media? Of ben jij soms gek op video's over beauty, reizen en lifestyle? Mijn naam is Demi en ik heb een passie voor het vertellen van verhalen. Ik help vrouwelijke ondernemers met personal branding door hun unieke verhaal te vertellen met behulp van creatieve video en social media content. Een personal brand begint met zelfvertrouwen en de juiste profilering. Daarom hoop ik met mijn video's vrouwelijke ondernemers en andere ambitieuze vrouwen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen, positief te denken en een balans te vinden tussen werken en genieten van het leven. Heb jij interesse in video's over ondernemen, beauty, reizen, lifestyle en nog veel meer? Abonneer je dan op mijn kanaal en vergeet de notificaties niet aan te zetten om geen enkele video meer te missen. Tot snel!